Belangrijk is de huid rond de ogen voor ons. Nou, echt superbelangrijk, want dit is het eerste wat mensen zien als ze je aankijken. Daarom hebben wij van LaColine de Cellular Gentle Eye Makeup Remover. Een tweefasig lotion, schudden voor gebruik, verwijdert perfect ook de waterproof mascara op een superzachte manier. De eerste stap naar stralende ogen.